Wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht. Een woord dat we tegenwoordig nog weinig horen is bedachtzaamheid. Het betekent zorgvuldig beheer, economie. In de Bijbel betekent bedachtzaamheid of verstandigheid om goede rentmeesters of managers te zijn van de gaven die God ons gegeven heeft om te gebruiken. Deze gaven omvatten onze tijd, energie, kracht en gezondheid, zelfs materiële bezittingen. Tevens ons lichaam, ons verstand en geest. Aan een ieder van ons zijn verschillende gaven en talenten gegeven. En aan een ieder van ons is het vermogen gegeven om die gaven en talenten te beheren. Te veel mensen raken opgebrand omdat zij voortdurend hun gaven en vaardigheden inzetten op manieren zoals God het niet voor hen heeft bedoeld. In plaats van onszelf te veel opleggen om anderen te behagen of om onze eigen doelen na te streven, moeten we eerst naar God luisteren en dan doen wat Hij vindt wat wijs is voor ons om te doen. Proberen om mensen te imponeren, om te voldoen aan hun normen, is niet verstandig. Verstandigheid betekent dat je God vraagt hoe Hij wil dat jij je gaven gebruikt en Hem vervolgens gehoorzaamt. Leer vandaag over Gods bedachtzaamheid en pas het praktisch toe, zodat je kunt genieten van je leven zoals Hij dat heeft bedoeld. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik verlang ernaar om een goede rentmeester te zijn, van alles wat u mij heeft gegeven. Ik beslis nu om mijn gaven en talenten en vaardigheden alleen voor u te gebruiken. Wilt u mij laten zien hoe ik ze kan gebruiken met uw verstandigheid en wijsheid?